Van harte welkom bij weer een nieuwe video hier op CVD TV en als je luistert naar de podcast ook van harte welkom bij 7D TV, het YouTube kanaal en het podcast kanaal voor ondernemers in Nederland. Uh, samen met Team 5PM, het YouTube bureau voor uitgevers en merken, maak ik de interviewserie The Future of YouTube, waarin ik praat met uitgevers en met merken over hoe zij online video en dan met name ook YouTube uh, inzetten. En hierboven kan je de hele serie zien, we hebben al flink wat afleveringen gemaakt. Uh, maar in deze video bij mij te gast Jelle Holdinga van Hyundai. Ja. Welkom. Dankjewel. Hyundai. Dat is een automerk, hè? Dat klopt. Ja. Dat klopt. Uh, even voor de mensen, want die autowereld die beweegt nogal, zeg maar. Uh, Hyundai, even bedrijfstechnisch. Hoe zit dat ongeveer in elkaar, zeg maar? Bij wie hoort dat? Is het Nederlands, buitenlands? Uh, het klinkt niet Nederlands. Nee, het klinkt heel erg uh, Aziatisch. <laughs> ja, dat is hè? het ook. Ja. Uh, in dit geval uh, Koreaans. Ja. En uh, Hyundai uh, is, uh, dat betreft samen met Kia. Dus Hyundai-Kia is de grote concern. Um, en verder is het echt 100% Koreaans, Koreaanse kan het niet. Oké, okay. en Hyundai, Kia, uh, zeg je dus het Kia-merk valt onder hetzelfde concern? Ja. Maar. Nog meer is, automerken? Nee, dat zijn de enige twee. Oké. Okay. Ja. En jullie zijn aan het innoveren, hè? Ja, dat klopt, ja. ja. Dan kunnen die Koreanen Dan kunnen de Koreanen zeker. Ze ja? hebben eerst de afgelopen jaren, om het zo maar te zeggen, de, uh, even, zeg maar de, de, de bal ingehaald of uh, ja. het spel ingehaald. Ze ja. uh, zijn erbij gekomen en nu gaan ze er drie keer zo hard gaan ze eroverheen. Ja, denk je? Ja, ja, zeker. Als ik zie wat, wat de toekomst, wat de plannen zijn, mm -hmm. dan, uh, dan, dan is het wel een van de concerns om echt goed in de gaten te houden en uh, voor mij om erbij te zijn. We gaan het hebben met name over marketing en dan specifiek even op, op video inzoomen. Uh, wat is jouw rol binnen Hyundai? Ik ben verantwoordelijk voor het marketing en communicatiebeleid binnen dus, uh, Hyundai en dan in, voor Nederland. Uh, wat doen jullie aan adverteren even zeg maar, in de volle breedte? Laten we daar eens mee beginnen. Wat zit er allemaal op je bordje? Hoe, uh, wat is de, de, de communicatie-marketingstrategie zeg maar, ja. in de nutshell? Dat is uh, nou ja, eigenlijk uh, net zoals al. Elk merk of dat betreft die uh, uh, echt groot bezig is in, in, in Nederland, uh, is van, van, van A tot Z is eigenlijk massacommunicatie. Uh, gewoon nog offline communicatie, we zien nog steeds wel gewoon dat als je tv-spotjes zet, dat je daar, uh, tenminste op de goede manier inzet, dat je dan uh, een groei ziet in je, in je bewegingen. Dat meten we vooral online natuurlijk. Ja. Uh, maar wat steeds ook belangrijk wordt, is wel de volledige custom journey, journey uh, goed vast te zetten. Mm. Um, en daar is online een heel belangrijk spel in. Moeilijk te volken, hè? de journey online. Ik, de uh, ja, journey? journey. Nou ja, het wordt steeds lachen, want we krijgen weer een nieuwe cookiebeleid en dergelijke. Precies. Dus ja. dat is, uh, ja. dat is, het wordt steeds ingewikkelder. Ja. Dat betreft vroeger zeg ik ook wel eens, of tenminste, ik zeg wel eens op, op de zaak: van, oh, vroeger was het zo makkelijk. Vanaf het enzietje, een radio Radiocommission en TV. De helft ja, van je geld was weg, maar je wist niet wat. Maar het was wel lekker makkelijk. Helemaal klaar. En ja. uh, we gaan zitten wachten in de showroom en kijken of er wel binnenkomt. Die uh, van, ja. uh, en dat is echt voorbij. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoeveel doen jullie nog op boven de line? Zeg maar? Is dat in percentage uit te drukken? Wat je aan... um, als je kijkt, daarin is het denk ik nog wel naar zo'n 40, 45 procent. Mm -hmm. Wat wel ingezet. Wordt ja, oké. Okay. En, en dan zie je wel een hele sterke richting richting tv, maar dat komt ook hoe de tv-markt tegenwoordig in zit. Dat is wel uh, een beetje een door in mijn oog ook hoe dat, hoe dat nu gaat. Want uh, ja, de, de, de, de markt wordt steeds krapper. Het uh, rare is: de zendtijd gaat naar beneden of de, de kijktijd gaat naar beneden en je ziet dat de prijzen dan omhoog gaan, want je moet toch je bereik halen. Uh, nu zijn er nieuwe spelers zoals uh, de, de, de, de, de, de Lotto's en noem maar op, allemaal. Nou, ja. dat komt erin. Uh, dus, uh, oh, de, krat krat de, gok de gok adverteerders uh, bedoel je? De gok adverteerders, okay, ja. Dus de prijzen drijven op, maar het drijven enorm op. Oftewel, het wordt steeds lastiger om met dezelfde budget uh, hetzelfde ja. bereik te halen? Ja, ja, sterker nog, als je kijkt, ze gelijk daar met tien jaar geleden, moet je ongeveer dubbele nu inzetten om hetzelfde uh, resultaat te kunnen halen. En die trend uh, die gaat door? Ja, enorm. Want betekent... je ziet dan ook dat de ster natuurlijk weer ook minder uh, uh, kleiner wordt. Ja. Uh, zo gaat maar door. Uh, ja. Dan gaan RTL en SBS samen, dus wat gaat dat gebeuren? Ja, ja, ja. ja. Um, um, uh, uh, betekent dat dat jij uiteindelijk dat daar minder geld, dat je andere keuzes gaat maken? Ja, ja dus je gaat wel kijken of van hoe je, als je even naar massamedia kijkt, dan ga je toch kijken van hoe, hoe moet dat anders gaan inrichten. Of je moet het anders gaan inrichten. Uh, Effectiever dus natuurlijk gaan neerzetten met je budgetten. En dan, uh, ja, dan ga je ook kijken natuurlijk naar andere combinaties vooral. Zoals? Uh, dus de combinatie bijvoorbeeld met online, online video, uh, ja. out of home is natuurlijk ook een, een mogelijkheid, radio is een mogelijkheid als je nog in de offline zit. Uh, en en ja, eigenlijk ga je daarmee spelen hoe je, daar, hoe je dat zo effectief mogelijk kan inzetten. Mm. Uh, is er nog een rol weggelegd voor de, uh, um, over de top, zeg maar, over de Netflix van deze wereld? Nee, nou ja, daar hebben jullie niet zoveel te zoeken nog wel. N nog niet, nee. Uh, ik begrijp ook dat dat uh, bijvoorbeeld nu, uh, hoe heet het, van, uh, RTL, uh, Videoland. Yeah dat die wel met modellen gaan komen, uh, dus dat zal in de toekomst wel gaan gebeuren, denk ik. Uh, maar ja, nee, nog niet. Ja, of je moet uh, product displays en dat soort dingen gaan ja, doen. Ja, precies. Uh, dan is dus YouTube of online best wel een, uh, een prettige plek om uh, het een en ander te gaan doen, volgens mij toch? Als ja. je daarmee vergelijkt, wat doen jullie op dat gebied? Uh, als je dan nou kijkt naar online, online video breed, dan, ja. dan zien we dat nu vooral in, in tweeledig eigenlijk. Dan doen we een, een verlengde van onze massamediale campagne, dus als we gewoon on, offline inzetten, Zet het ook online in, nou, dan mm -hmm. heb je de true views en dat soort dingen allemaal. Ja. Um, en vanuit de andere kant, dus als je kijkt naar de hele Cosmic Journey, journey dan, uh, ja, dan kijken we ook van mensen die echt op zoek gaan. Dus dat jij ook ook echt als zoekmedium gebruikt. Ja, ja zo de, de search heel duidelijk. Is, ja. Ja. ja. En, en is, de, is daar video belangrijk in? Uh, ja, video is zeker belangrijk in, omdat uh, zeker uh, als je kijkt naar YouTube, dus dat is dat een van de belangrijkste searchkanalen waar ja. mensen gewoon op zoek gaan. Um, en daar kan je heel goed, dus een bepaalde meer uitleg doen in plaats van dat je met een klik naar je website en dan weer alles moet uh, verzorgen. Mm. Dus de plekken kan je eigenlijk zo uh, min of meer bewerken. Dus jullie zetten YouTube ook met name in als advertentiekanaal? Ja, zeker. zeker okay. ja. Dus oftewel de, de, in, de commercials draaien en dan heb ik de, de commercials ook als advertentie op YouTube mee laten ja, draaien. Ja, ja dus, dus inderdaad twee leden. Dus enerzijds inderdaad, het is het gewoon een onderdeel van je, van je mass media campagne. Dus in, heel plat ja. gezegd inderdaad de commercial doorzetten. Proberen mm. soms wel wat variatie in te zetten en te mm. kijken wat beter werkt over YouTube, um, maar dat is absoluut een belangrijk onderdeel. Is dat fijn van? Want, <tie> laat ik zeggen, hoe werkt dat? Want bij televisie vond ik het altijd zo lastig van. Uh, ja, er zijn best manieren om conversie te meten, maar met, met 1300 TV-kastjes in de huiskamer <laughs> ja. is dat toch niet echt? Maar moderne technologie. Uh, YouTube kunt u perfect meten ja. hoe dat de sales funnel induikt of ja. niet. Hoe, hoe accountable is dat dan voor jullie? ja dat, dat is het probleem vaak van online inderdaad je kan het zo goed meten ja. <laughs> dan is het, wat is effectief ja. en dan doe je het heel snel niet nou je, het is al oh juist ja, is het zo slecht uh, nou als je kijkt naar bijvoorbeeld wel naar youtube dan, uh, uh, um, dan kan je miljoenen views halen en en maar toch zijn vaak de kliks heel relatief uh, weinig ja um, Kijken wat ik net zei bijvoorbeeld tv, dan zien we echt wel gelijk toch een, een significante stijging. Dus dat is nog steeds wel de echte driver. Mm -hmm. um, maar het is ook even de manier uh, hoe je het dan in gaat zetten. Dus wat is dus, je doelstelling erachter en hoe ga je dat doen? Mm -hmm. uh, en vooral bij Youthvoek is dan wel vaak bereik de belangrijkste doelstelling. Mm -hmm. Dus daar kijk je dan eerst naar en dan koop je het in. En dan ga je even kijken, oké, okay, wat is dan wel de doormeting. En dan kan je natuurlijk een in maken. Yeah. Maar het, het is, het is in een bepaalde manier van inkoop en hoe je daarmee ingaat. Want de funnel is nog steeds uh, van uh, bereik naar. Uh, uh, Proefritten en auto's ja, verkopen. Ja, dus we uh, bereiken. Uh, dan traffic uh, en dan uh, inderdaad naar, uh, naar een lead toe. En dat lead kan je natuurlijk definiëren. Of een proefrit of, of een, een, een offerte aanvraag of gewoon een bezoek. Ja. Ja. Um, dan kijk ik naar YouTube en als ik dan ga ik, uh, ik we hadden het net van tevoren even over ik ben uh, ik ga elektrisch en dan hebben we jullie tegenwoordig een best leuk autootje op de markt gezet hè? Ja. de Ionic 5 echt het super tof ding vind ik het uh, maar dan ga ik dan ga ik op YouTube ga ik zoeken maar dan kom ik niet op jullie kanaal zeg maar dan kom ik op van alle hand kanalen ja. maar dan, dus ik heb jullie geholpen dus ben ik maar Hyundai Nederland gaan zoeken ja. A, nou toen had ik jullie kanaal dat is nog geen spetterend kanaal hè ofwel veer van wel <laughs> Geen open vraag. Wat vind je zelf van het YouTube? Nee, ik vond. Nee, ja. nee, wat mij opviel. Ik heb jullie werken samen met met Team 5 VM hè. Ja. Uh, dus ik zag geen thumbnails. Uh, ik zag allemaal hele korte video's, met name helpachtige. Van de kwam ik vijf video's. Ja. Wat is ja. jullie? Laat het dan open vragen. Wat is jullie YouTube-strategie voor jullie eigen kanaal? Ja, het is, het is daarin drieledig in inderdaad. In, het is een verzamel, uh, platform, In uh -huh. de in instanties. Dus Daar zijn we er erg nog zoekende in. En we zijn toch heel erg nog van van uh, on, eigenlijk onze website dat, dat dat onze onze basis waar we het snel mogelijk op willen krijgen. Dus eigenlijk alles wat we eromheen doen is eigenlijk een middel om te kijken van hoe snel kunnen we in onze eigen funnel krijgen en daarmee yeah. bedoel doel eigenlijk van de website mee. Om, ook en, de, om en daar de, de stroom door te zetten. Om ook je om je om je eigen data op te bouwen. Ja. Ook. En en en we zijn eigenlijk aan het spelen, aan het zoeken van hoe kunnen we de andere kanalen dat als stand-alone gebruiken. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld in ons YouTube kanaal, dus het medium YouTube. En en van daaruit dan kijken van oké, okay, hoe kunnen we dan de consument verder krijgen. Nou en dan wat wat wat nu resulteert is inderdaad een verzameling van uh, films en video's uh, uh, van onze commercials tot inderdaad how-to's tot, tot introductiefilms. Uh, noem maar op waar alle gaatje te vinden is. Ja. Um, en als je verder kijkt naar uh, YouTube zelf en zegt van ik, ik zoek, eh, inderdaad dan hebben we natuurlijk heel veel last van van van uh, gewoon auto partijen, ja, uh, grote magazines, ja precies. Ja en, en die zitten erop en die hebben natuurlijk zo vervolgers of zo groot bereik ja. en dat is ja. natuurlijk vrij lastig om daar uh, ja, ja om omdat... generiek tegenop ja, te komen. Ja. Ja. En waarom hebben jullie uh, Team 5PM ingeschakeld? Voor jullie eigen YouTube-strategie? Nou ja, wij keken inderdaad van een introductie nieuw model. De Ionic 5 is, was inderdaad ook echt een totaal nieuw model. Ja. Uh, uh, elektrisch rijden echt 2.0. Dus ja. uh, we, we, we komen met een echt innovatief nieuw, nieuw model. Waar we graag willen vertellen vanuit het perspectief van het model zelf. En, en, en, en eigenlijk het nieuwigheid. Om dat te in dat generiek vooral ook uh, uh, op YouTube te krijgen. Mm -hmm. um, waarbij we ook vooruit gingen van oké, okay, de pest die gaat er wel aandacht aan geven. De mensen pikken het op, willen er meer van weten en dat willen we dan heel snel opvangen. Mm -hmm. um, we hebben een, een, een, een soortgelijk iets, iets, iets ander domein. Een uh, aantal jaar geleden toen we een van de waren met überhaupt met elektrische modellen. Toen hadden we de Electric Academy uh, opgezet en dat ging puur over van wat is elektrisch rijden. Yeah. En nu zijn we, nou ja, dat, mensen weten het al een beetje ongeveer. Um, er zijn allemaal concurrenten op de markt. Ja. Dus nu willen we echt ook laten zien wat, waar wij voor staan als merk. Hoe wij het zien. <coughs> en de uh, Ionic 5 is daar echt een, een belichting van. Dus uh, je basisinvestering is natuurlijk groot. Je moet de films maken, maar je ziet daarna dat je dan inderdaad relatief gemakkelijk dan echt heel het publiek kan bereiken. Mm -hmm. En wat ik daarvoor zei, hè, als je dan gewoon een commercial uh, laat tonen... dan kan je heel veel views halen, maar dan is je, je click-through rate heel laag. Dan nou, ja. zie je dat de, de kwaliteit, de intensiteit veel hoger is. Ja. Dus we gaan zeker nu kijken van oké, okay, kunnen we nu andere plekken... kunnen we kijken of daar kansen liggen en dat dat op te pakken. En wat ik zo mis uh, in uh, nu na een paar jaar elektrisch rijden is, ik weet niet hoe jullie daarover nadenken, maar ik zou het zo logisch vinden als die dataverzameling in, ook in het voordeel van de rijder doorgaat als ik de auto heb. Want de auto is natuurlijk een computer en ik heb soms wel het idee dat automerken nog steeds denken dat het een auto is. zeg maar. Met, uh, met oké, okay, er zit dan geen fossiele brandstofmotor maar in, maar een elektrisch ding. Uh, maar het is natuurlijk waanzinnig interessant om contact te houden met die rijder, omdat, die, omdat je eigenlijk gewoon een computer Koopt. Denken jullie daar over na? Nee, zeker, zeker. Die, uh, de, zoals gezegd, die die customer journey van begin tot van eind on, ontsluiten. Daar heb je natuurlijk, ja, daar heb je continu, uh, we noemen dan die touchpoints, hè, dat je dan de die contacten houdt. Ja. Um, en de, de connectiviteit met de auto. Dat was eigenlijk ook heel raar. Dat was eigenlijk al jaren geleden had je op things, ja. dat je al het internet of things, de koelkast die uh, die ja. deed alles al, en wij konden nog geen contact leggen met onze auto's. Ja. Uh, en dat is nu wel volledig ontsloten. Dus uh, we hebben nu bijvoorbeeld ook echt een blue link geïntroduceerd en. Dat is wel iets wat je met de Koreanen ziet, dan, eh, als ze iets introduceren, dan ze het ook goed doen. Mm -hmm. nou, de concurrenten waren toch al eerder met een app, maar die werkte dan niet of half of noem maar op. Wij hebben nu BlueLink en die werkt gewoon van A tot Z gewoon goed. Um, en daar biedt heel veel mogelijkheden om daar meer te communiceren met de consument. Maar ook in de benefit van de consument. En niet alleen dat nee. je eigenlijk commercieel je e-mailadjes eruit gaat. Ja, precies. Ja. Um, jullie waren genomineerd voor een, want je zei het, search is belangrijk. Hè? Jullie waren genomineerd volgens mij voor een award. Is dat inmiddels al gebeurd? Uh, de nee, nee, de nee, Dutchers Award. Het ja. nee, is nog nee, onbekend. Of je, dat ja, wanneer, waarom dat moet moeten jullie winnen? Nou, de sterke case is dat we hebben dus met 5, hebben 5 uh, introductiefilms gemaakt. Ja. Met 5 pm. Uh, Verteld over de auto op allerlei. Dat zijn die manieren. films die nu zijn we, recent, zijn ja. de afgelopen weken, zijn gepubliceerd op jullie YouTube-kanaal. Ja. ja. Uh, daar is ook een, een, een, uh, een film aan toegevoegd. Waar uh, dat was eigenlijk een beetje uit de praktijknood geboren. Is, is dat het ook een. Uh, god hoe noem ze dat ook weer? In ieder geval, dan de dame gaat echt met een cam, eigenlijk, uh, de presentator. Met die auto rijden, ja. dus dat lijkt net een beetje als Sofie je zelf een testen aan het rijden bent. Ja, maar hebben ik gezien filmpje. Ja. En uh, wat de resultaat is, dat we eigenlijk met, met uh, uiteindelijk uh, inzet van relatief middelen op een medium YouTube zelf echt ja. heel goede resultaten hebben gehad. Dus er werd een hele lange kijktijd gedaan. Um, want de films zijn soms wel tien minuten lang volgens mij. En dat gemiddeld geloof ik zelfs meer dan vijf minuten. Maar dat moet ik even uit mijn hoofd. Ja, ja, ja. maar kwalitatief bereik dus. Ja. Um, en de click-through rates waren heel erg hoog. Dus de intensiteit uh, was echt enorm. Wat, wat we met normale commercial films echt absoluut uh, niet voor elkaar zouden krijgen. Richting de afronding. Hè. Als we nou eens kijken naar de strategie de komende jaren. Laten we eerst eens, de, want ik zei het in het begin al. We wilden er iets meer over weten. Van als we eerst eens kijken naar de algemene strategie. En je, je ziet jezelf in het landschap van van automerken, maar je ziet jezelf ook steeds meer in het landschap van mobility, zullen ja. we het maar even noemen. Ja, absoluut. Uh, ik bedoel, die Van fietsen, die gaan allemaal net zo hard als die 5, waar spreken, in de stad. <laughs> uh, uh, hoe, hoe gaan jullie daar strategisch, wat is jullie strategie in dat speelveld? Uh, nou, wij gaan echt, echt naar het totale mobiliteitsconcepten toe. En, en, en eigenlijk auto moet je bijna vergeten, zelfs uh, laatst hebben ze gezegd dat in 2000 40, geloof ik, hadden ze het over dat ze nog maar iets van 25 of 30 procent eigenlijk auto's verkopen. En de rest is allemaal anders. Dat zijn mobiliteitsconcepten, uh, uh, connectiviteitsconcepten en noem maar op. Allemaal mm. uh, in 2028 willen ze al iets van vliegende auto's al, uh, gaan, gaan, gaan neerzetten. Yeah. Of iemand zijn drones waar je in zit. En dan yeah, yeah, de, ja, dat is de wel al gedaan, ja. En de phrase die wij nu noemen is Brokers for Humanity. Het gaat eigenlijk dus, dus op vooruitgang voor de mensheid. En dat is. Natuurlijk om, om ook ze alle de wereld beter te maken, dus eh, co 2 uitstoot te reduceren, ja. noem maar op. En dat wordt op verschillende platformen gedaan, dus e-mobility, dus elektrische auto's en dergelijke mobiliteitsconcepten. Mm -hmm. uh, hydrogen, waterstof wordt heel erg belangrijk, maar dan in, in totaliteit, dus niet alleen de waterstofauto's die we nu hebben. Uh, connectiviteit uh, en uh, concepten erin. En we hebben bijvoorbeeld ook in Nederland volgend jaar uh, gaan kijken dat uh, de auto zeg maar onderdeel wordt van het hele circulair systeem van een woonwijk. Dus die gaat ook stroom leveren ja. aan huis in plaats van dat hij alleen maar trekt. Ja. Gaan jullie ook toe naar uh, sharing-achtige uh, concepten ja. met auto's? Ja, um, <coughs> maar dan wel uh, in eerste instantie uh, noemen we de residential car sharing. Dus uh, in gesloten communities, daar geloven we eigenlijk heel erg in. Uh, we hebben natuurlijk free floating zoals het heet gehad in Amsterdam een aantal jaar geleden ik ook als een pilot. Dat was, operationeel was dat wel een succes, maar dan toch omdat uh, ja, mensen nie, nie, ja, geen binding hebben dan met de auto, dus en dergelijke. Dus de schades en dat soort dingen wel groot waren, ja. dus wel veel dingen. Dus wij, uh, wij gaan vooral voor residential carsharing, dus weer bijvoorbeeld in die woonwijken of noem maar op, uh, bedrijventerreinen. Uh -huh. en, en ook weer onderdeel maken van, uh, van, het, van uh, het ecosysteem van, van zo'n omgeving. En hoe denk jij dat, wat voor impact zal dat hebben op jullie communicatie? En mar is er, like, een marketingstrategie de komende jaren? Wat zullen we daarvoor elementen, wat, wat zit er op je strategische agenda, uh -huh. zeg maar, de komende jaren? Um, um, uh, ja, ik vind het al een beetje een, een, een, een, een, een holistisch woord, maar het gaat eigenlijk meer om de doorstelling. Dus dit is onze visie, die, uh, die gedrag, waar we naartoe willen met z'n allen. En dat willen we ook echt met z'n allen doen. Uh -huh. Dus het gaat eigenlijk los van inderdaad van het het sec verkopen van, van de auto. Natuurlijk staat natuurlijk op korte termijn altijd het ja. bewijsvoering wat je op het moment hebt. En dat is bijvoorbeeld mm -hmm. dit, nu de Ioniq 5, heel erg belangrijk in. Maar vooral vertellen van waar we samen willen gaan uitkomen met, met, met, met de visie en hoe, hoe we naartoe gaan. En daar is de consument heel erg belangrijk in, omdat we het echt voor de consument gaan doen, echt customer centric gaan inzetten. Je zou bijna denken dat het een mooie wereld wordt, alle energiebedrijven. Als ik in de auto zit, dan iedereen wil de wereld redden, iedereen ja. wil groen worden, ja. iedereen wil goed zijn voor de mensen. Ja. Het wordt een mooie wereld. Ja, maar dat, is ook, dat leg ik altijd van, van natuurlijk, wij willen de, de wereld op zich redden, maar wij willen eigenlijk het, het goed doen voor de, voor de individuïstische persoon. Ja, ja. Dus dat is die Progress for Humanity. Voor die persoon ja. willen we het beter maken. Ja. En, en dat kan heel simpel zijn door de omgeving van de auto heel fijn te maken waar je nu rijdt. Ja. Uh, en en daar, zit, daar zit de driver in. En, ja. en dan kom je vanzelf uit dat het ja, alles mooi en groen wordt. Want dat, dat is voor die persoon ook beter. Ja. Maar we draaien dat betekent niet om van nou wij gaan de wereld mee te maken en jij moet met ons mee. Want anders gaat het gebeuren. Nee, we gaan samen pakken we dat op. En dat, dat, dat is die kernpunt van Progress for Humanity. Uh, ik wens je hele spannende en innovatieve komende jaren. Uh, en dankjewel dat we mijn gast zullen zijn. Nou, graag gedaan. Vond uh, het erg leuk. En dankjewel voor het kijken. En dan weer een, een nieuwe video uit de serie The Future of YouTube. Die ik samen maak met uh, Team 5PM. En uh, zit je op YouTube nu te kijken. Blijf een paar seconden hangen. Dan krijg je twee nieuwe uit de serie te zien. Over een paar seconden heb je geluisterd naar de podcast. Uh, dankjewel voor het luisteren. En uh, abonneer je via jouw favoriete podcastkanaal. Uh, voor nog veel meer video's. Voor nu, dankjewel. Hoi.